Als de Heere instemt met iemands wijze van leven, zal Hij Hem bevestigen in alles wat Hij doet. Het christelijk leven kan vergeleken worden met een reis. De Heilige Geest is onze gids. Hij leidt ons elke dag. En Hij brengt ons altijd naar wat het beste is voor ons leven. De sleutel tot een succesvol en plezierige reis is om Hem te volgen. Maar wat betekent het om God te volgen? Eigenlijk betekent het hem gehoorzamen, zijn leiding volgen en doen wat hij zegt. Zo vaak gaan we God vooruit. We denken misschien zelf het beste te weten welke richting we moeten nemen... of we worden ongeduldig over zijn timing en nemen een verkeerde afslag omdat deze sneller lijkt. Het probleem is dat, zodra we beseffen dat die weg doodlopend is we de hele weg weer terug moeten gaan naar de plek waar we uit de koers raakten. Het goede nieuws is dat God daar nog is, wachtend om weer de leiding te nemen en ons de juiste weg te wijzen. De Heer heeft elk van onze reizen volmaakt gepland. We moeten volledig begrijpen dat Hij van ons houdt, dat Hij goed en rechtvaardig is en dat we Hem kunnen vertrouwen. We kunnen hem vertrouwen dat hij ons in de richting leidt die de juiste is voor ons. We kunnen hem vertrouwen om ons te corrigeren als we afdwalen en ons weer terug te brengen naar de juiste plaats. We kunnen hem vertrouwen met andere mensen op ons pad. We kunnen hem met ons leven vertrouwen. Punt uit. Volg de leiding van de Heilige Geest, want hij kent de weg... En Hij zal altijd bij je blijven. Vertrouw op Hem dat Hij je zal leiden naar al het goede dat Hij van plan was voor je leven, zelfs lang voordat je geboren was. En geniet van de reis. Voel je vrij met mij mee te bidden. God, uw woord zegt dat u de stappen van iemand die u lief heeft bevestigt. Ik vertrouw uw leiding op de reis die u voor mij heeft, en ik weet dat wanneer ik van het pad afraak, u altijd daar zult zijn om mij te helpen herstellen en door te gaan. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods Woord? Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast.